De natuur komt in je zicht met een brommobiel, en op de snelweg met een auto mis je die. Mijn naam is Leenert van Geemeren, uh, ik woon in Amersfoort, ik ben 53 jaar. Ik heb een uh, hele leuke hobby en dat is kronkelroutes. Ik maak uh, routes voor senioren en trouwens ook voor jongeren die met hun brommobiel van A naar B willen. Uh, ...zonder op de snelweg of de autoweg te komen. Ik ben hier opgegroeid in de weilanden in het dorpje Ermelo. Ik reed hier in Amersfoort naar school met de fiets vroeger. Het is een stukje nostalgie, je rijdt langzamer. Net als vroeger. Je rijdt door een landschap wat niet verandert, het, het platteland verandert. De boerderijen staan, de weggetjes zijn hetzelfde, de wilgen zijn wat hoger, maar het is gewoon mooi. Vooral een mooie manier van rijden. Uh, ik ga ook wel eens met mijn vrouw op stap. Om met z'n te rijden is gewoon ook leuk, vooral de lange einde. Uh, ik ik rijd niet graag heel lang alleen en als ik een kronkelroute plan, dan plan ik er altijd iemand bij die naast me zit.